Welkom bij de vlog. Uh... Oh. <lacht> Even overnieuw. Um, ik heb hier geen zin in. Dit komt straks wel. Uh, gisteren een filmprogramma met niemand minder dan de burgemeester. Uh, was leuk. Altijd leuk om nou, toch een best wel belangrijk persoon even te kunnen ontmoeten. Dat doe je niet elke dag. En verder gingen de opnames best wel goed. Eigenlijk, ik had verwacht dat we wel sowieso de hele middag bezig zouden zijn. Of niet eens tijd genoeg zouden hebben, maar nou, het ging eigenlijk best wel goed. Mijn Engels is verschrikkelijk, maar verder, het was wel leuk. De nieuwe Geraldine Kemper, staat hier. Mark my words, zie je? Engels. Dat filmpje is te zien bij Meet the Mayor de avond, volgende week dinsdag. Dus dan zal ik zelf ook weer aanwezig zijn. En ik heb fucking spierpijn in mijn benen. Ik kan niet eens gewoon normaal de trap oplopen, uh, op of af, dat gaat eigenlijk allebei niet. Ik, uh, ik ga naar mijn werk, want er uh, moet geld dus niet worden. Er moet uh, brood op plank. Knaken in de beurs, dat soort dingen. Later. Oh. guide around. <laughs> Hi, my name is Milou and I'll take you on a quick guide around Leuwarden. Leuwarden. <laughs> an yeah. Living and studying in Leuwarden is great. <laughs> Living and partying in Leuwarden. Partying. <laughs> <laughs> Living and partying. Nee. <laughs> <laughs> <laughs> What is this? Leuwarden is known for... <laughs> <laughs> It's a lot to uh, film, so awesome. Gisteren was Meet the Mayor. De opnames die we daarvoor hadden waren superleuk. Ging ook heel erg goed, vond ik zelf. Best wel alles snel op kunnen nemen. Was gewoon heel erg tof en superleuk om de burgemeester te ontmoeten. En nou, ik hoop dat het gewoon een geslaagde avond was geweest. Ik kon helaas zo niet bij zijn, want ik was in Amsterdam. Want daar ontmoet ik een meisje die ik in Australië heb ontmoet. En zij was nu in Amsterdam, dus ik heb haar even alles laten zien daar. Oh, Wat ik nog wel te melden heb, is dat ik met mezelf heb besloten dat ik een maand lang geen alcohol ga drinken. Of in ieder geval, nee, ik ga nu niet nu al terugkrabbelen. Um, maand lang ga ik proberen niet te drinken. Weet je, het loopt gewoon te vaak uit de hand. Um, ik merk gewoon, mijn hersens worden kleiner. Er gebeurt hier iets, is niet goed. Is niet goed. Ik ben nu 25, dus is vorige week. En het is een mooi moment, vooral omdat het november is. Of wordt, bijna is. Het is half oktober. Dan gebeurt er toch niet zoveel. Qua feestjes en dingen. Dus ik dacht, het is een mooi moment. Om gewoon eens te kijken wat er gebeurt. Ik rook dan ook helemaal niet meer. Want eigenlijk ben ik daar bijna volledig mee gestopt. Alleen dus als ik af en toe drink, heb ik daar nog wel zin in. En ik ben ook gestopt met de pil. Ja, dus mijn hele lichaam gaat een uh, transformatie door. Hoop ik. Ga ik lekker van sporten gezond eten en dan na uh, die maand gewoon alles weer eraan vergeten met kerst en weer helemaal kapot zuipen en uh, zwanger worden waarschijnlijk ja ik ben benieuwd uh, hoe dat gaat ik heb zo'n app gedownload sober time of zo dat is echt voor mensen die verslaafd zijn dus daar stond ook echt voeg je verslaving toe alcohol nou goed uh, houd in ieder geval wel gewoon mooi bij hoeveel dagen ik dan niet drink. Klinkt echt super heftig. Ik drink eigenlijk alleen maar het weekend. Dat is ook niet helemaal waar, maar dan loopt het meestal wel uit de hand. Goed, uh, ik sla hem af, Arrivederci. en hol hem in de boxen. Yeah.